Er gaat niks boven een aubergine op de barbecue. Een fantastische dressing daarbij, die prachtige kleine parels en wat feta voor de afwerking. Ik maak parelcouscous met gegrilde groenten. Ik start met de groenten. Hier gebruik ik aubergine, venkel, de groene paprika en Belgische kersttomaten. Volgende stap, de citrusdressing gemaakt van appelsine en citroen. De groenten nog even op smaak brengen met olijfolie en wat zout. En dan terug naar de vinaigrette. Drie eetlepels honing en de gegrilde citrusvruchten die gaan daar. Ja, een gegrild smaak geven, maar ook zo een licht gerookt smaakje. Al het sap er goed uit persen, scheutje olijfolie, vers gehakte thyme, een beetje peper, een beetje zout. En ziet dat, een top-top dressing. Als de groenten beetgaar zijn, haal ik ze van de barbecue. En ik vind het nice om ze grof te hakken, dat geeft zo wat meer textuur. Ik heb al wat parelkoeskoes voorgekookt. dan is het enkel nog afwerken. De heerlijke vinaigrette toevoegen en alles goed mengen. En je zult zien dat is mega lekker. Afwerken met de kerstomaten, een beetje feta, nog wat extra vinaigrette en een paar blaadjes munt. Voilà, ze. Geniet van mijn parelcouscous met gegrilde groenten.